Waarschijnlijk hebben ze een nieuwe internetdirecteur aangesteld... die dacht, we gaan hier eens even pittig aan de slag. Inloggen, uitloggen, passwords erbij, geen gelul, QR-codes... we strooien het er allemaal doorheen. Hé, wat kan ons die volossum schelen, die onhandige prutsen? Het verlossen, kunt u mij horen? Nou, vandaag worden de definitieve uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Jij hebt 300 stemmen, Maarten. Maar dat valt toch wel een beetje tegen, of niet? Mij ook. Ik zag dat Maurice de Hond ook weer een peiling heeft gedaan. Gisteren volgens mij. D66 en VVD flink naar beneden. In de peilingen dus. Maar vandaag dus die uitslag: 300 stemmen, voorkeurstemmen. En ook een hele lage opkomst bij de verkiezingen. Dat hangt er even vanaf waar. Ik zou maar zeggen: het verschil tussen Rotterdam, wat geloof ik. Aller slechtste was op het punt van de opkomst... ...en Utrecht is liefst 14 procent. En Utrecht is 54 procent komen stemmen. En daar zie je ook natuurlijk het enorme verschil... ...in de economische impact van Rotterdam en Utrecht. Rotterdam is natuurlijk een problematische stad. Rotterdam ten zuiden van de Maas is bij mijn weten... ...het grootste armoedegebied van Nederland. 200.000 mensen of zo. En Utrecht is een booming stad... Waar het hartstikke goed mee gaat in allerlei opzichten, die sterk groeit. En daar zie je dus dat de hele mentaliteit eigenlijk zo, al zo anders is. Dat er een, een verschil in opkomst van 14% te signaleren valt. Ja, maar overal is het ook in Utrecht lager. Het probleem is dat bij de opkomst bij provinciale statenverkiezingen. Sorry, bij gemeenteraadsverkiezingen. Ja, dat is, is in de afgelopen 10, 15 jaar steeds stap voor stap lager geworden. Er zijn wel uitschieters bij. Waarbij kennelijk weet ik het weer meewerkte of de landelijke politiek meer opwinding had veroorzaakt. Maar over de hele linie zie je het minder worden. En dat heeft natuurlijk evidente oorzaken. Eh, namelijk dat mensen toch het gevoel hebben dat het er niet veel toe doet. Ze weten er vaak niets van. Eh, de televisie besteedt relatief weinig aandacht aan lokale vraagstukken. Ik denk dat dat allemaal een rol speelt. We moeten ook nog kijken wie wel komen en wie niet komen. Want dat is een groot verschil. En dat, dat is eigenlijk, uh, doet zich dat op tal van terreinen in Nederland, doet dat verschil zich voor. Wie komen er altijd, nou altijd is een groot woord, maar wie komen er stemmen? Dat zijn mensen die hoger opgeleid zijn. Dat zijn mensen die hogere inkomens hebben. Dat zijn mensen die in principe in buurten wonen met een dicht, minder dichte bevolking dan, laten we zeggen, oudere buurten in de grote steden. Nou, tel dat allemaal bij elkaar op en je hebt in feite een groep een, een van Nederlanders, laten we zeggen, een, een hele brede elite zou je het kunnen noemen. Meestal tertiair opgeleid, hbo of universitair, is tegenwoordig 30% van de bevolking. En die doen het hartstikke goed. Het volgende stuk dat op termijn ook hun belangen waarschijnlijk toch onwillekeurig beter gediend worden Dan de belangen van de mensen die minder opleiding hebben genoten Minder inkomen hebben eh, in buurten wonen waar de mensen dicht op elkaar huizen ja. En dat, dat speelt allemaal een rol Maar, maar de democratie de, functioneert niet goed zo Nou ja, daar kun je over twisten of dat zo is uit cijfers blijkt toch niet dat er in Nederland helemaal geen vertrouwen is in de democratie. Dat is wel degelijk vertrouwen in de democratie. Maar mensen hebben kennelijk geen gevoel van urgentie als het gaat met bij dit soort van verkiezingen. Omdat natuurlijk de belangrijkste verkiezingen in Nederland betreffen, die voor de Tweede Kamer. Nou, die waren vorig jaar het 75% was de opkomst. De jaren op de verkiezingen van 2017 82%, dat is ook internationaal indrukwekkend en duidt erop dat er een relatief groot vertrouwen is in de politiek. Maar kennelijk heeft men minder interesse in lokale politiek of natuurlijk we hebben ook nog verkiezingen voor de Provinciale Staten die tikken door naar de Eerste Kamer. En dan hebben we natuurlijk nog Europese verkiezingen die in het algemeen nog slechter scoren en dan hebben we nog de waterschapsverkiezingen waarbij ik vorige keer op de Waterpartij heb gestemd, een van mijn meest indrukwekkende daten op het politieke terrein. Ja, dat, dus dat, ja, daar geldt voor dat mensen eigenlijk toch niet het gevoel hebben van het is ontzettend belangrijk. Er komt bij dat onze overheid, de gemeente, is natuurlijk enorm verwaarloosd heeft, zowel in, laten we maar zeggen, cultureel-ideologisch opzicht, als in bedrijfsmatig opzicht. Eh, laten we maar een heel, een heel simpel punt beginnen. Eh, nog niet zo heel lang geleden waren er in Nederland, eh, nou ik geloof ergens wel 700 gemeentes of zo. Ik geloof zelfs direct na de oorlog iets van 1000 of zo. Nu zijn er nog maar 330 of 340 en in principe gaat die, die samenvoeging van al die wat kleinere gemeentes, die gaat door. En ja, je moet je toch afvragen hoe verstandig is dat beleid eigenlijk gewend. Het eerste gezicht oh, zich wat efficiency. Ja, je hebt nog maar één zo'n zo zo stadhuis nodig, terwijl er vroeger veertien dorpse stadhuizen waren. Maar daar zit natuurlijk ook een heel gevoelig punt in, in de zin dat je mensen hun mogelijkheid om zich te identificeren met een kleine woonkern, waar zij vaak al heel lang woonden, waarmee ze een zeker gevoel hebben, niet waar, dat je in feite dat gevoel simpelweg afsnijdt. Dat, je, dat houdt op te bestaan, want dan krijg je de gemeente Utrechtse heuvelrug. Ja, dat zegt niemand iets. Wat ze daar gepresteerd hebben is daarna een gigantisch nieuw stadhuis bouwen, waardoor er verder geen geld meer was voor enige andere activiteit. Ik sprak gisteren in Goor, en dat, dat is ook zo'n samenvoeggemeente. die heet de Hof van Twente of of weet ik veel, zoiets zo dergelijks. Je voelt wel dat tukte, uh, gevoel van identiteit of ergens bij horen. Dat is vermoord uit efficiency-overwegingen. Ik meen zelfs dat ook er wel uitgerekend is... hoeveel dit nou allemaal door de efficiency heeft opgebracht. Dat blijkt altijd bitter tegen te vallen. Want in zo'n nieuwe... Voor gemeenteraad blijkt vaak dat de verschillende samenstellende dorpen nog dertig jaar ruzie met elkaar me maken, omdat ze altijd enorm de pest aan elkaar hebben ja. gehad. Dus het, het heeft weinig effect en je berooft mensen dus van een voor de hand liggend punt van identificatie. De rivaliteit tussen gemeentes. Sittard-Geleen is ook zo'n ja, voorbeeld. Ja, nou, precies. Laat dat in Strak. want die rivaliteit geeft ook een gevoel van ik ben ik ben hè? Ja. Ik, ik, ik, ik voel voor Sittard. Dat is mijn stad Sittard. Je bent achter het nauwelijks mogelijk, maar goed, veel mensen hebben dat gevoel. Ik moet je zeggen, voor ik morgen de krant lees dat de uh, overheid besloten heeft om de gemeente Wageningen op te doeken en samen te voeren met dat klote Ede en dat achterlijke renkum en, en, en, en idem dito uh, renen, dan zou ik ook hartstikke pissers zijn. He, ik heb nog steeds wel een gevoel voor Wageningen, de plaats waar ik opgegooid ben. En ik denk dat Renke maar ze niet anders over zullen denken ten aanzien van Wageningen. Maar kan dat niet samengaan? Kun je niet dat die identiteit behouden en toch onderdeel uitmaken van wat groters? Nee, ik denk dat dat toch enorm lastig is. Heel lastig. Overigens, iedereen werkt aan deze uh, nogal flauwe poppenkast mee. Uh, ik heb heel veel gesproken voor de Rabobank. Daar hebben ze zo'n jaarvergadering, het is natuurlijk een coöperatieve organisatie, dus ze hebben ook zo'n raad en dan kunnen mensen die kunnen protesteren tegen de gang van zaken of commentaar hebben. Daar was het altijd prijs dat een of andere oudere persoon opstond en die was dan bewoner van een dorp ergens in Brabant en daar was de laatste kantoortje van de Rabobank was daar opgedoekt. Met als gevolg dat... Dat je als bejaarder dus, als je geld wilde trekken, dat je naar een iets grotere stad moest met de auto of met de bus. Die natuurlijk ook steeds minder was gaan rijden. He, zo zo, zo kleed je eigenlijk. En dan denk je bij jezelf, de Rabobank... Is dat die, die bank die miljarden verdient per jaar en, en daar kan er dus niet twee dagen in de week in, in een Brabants dorp een kantoortje af. Wat is dat voor een waanzin, voor, voor klantonvriendelijke waanzin. Hè? En op dit, op dit punt zijn er nog tal van organisaties, zijn geen reet geïnteresseerd in het lot van, van hun klanten en hun leden, of hoe je het precies wil noemen. Hmm. Ja, ik wil zelf nog wel een verschrikkelijk voorbeeld ook noemen. Ik ben al jaren, het heeft er geen zak mee te maken, maar ik kan het, moet het toch even kwijt. Want ik heb er mijn uren aan zitten ergeren. Ik ben al jaren, heb ik de museumjaarkaart. Bij mijn weten werd dat automatisch verlengd en dan werd het afgeschreven. Maar het kan ook zijn dat dat niet zo was, dat ik dat vergeten ben. En hoe dan ook, ik ontving een rekening van de museumjaarkaart. Of ik die maar wilde betalen, dan kreeg ik geloof ik 4 euro korting. Nou ja. He. Als ik ergens op zit te wachten, is het wel 4-euro-korting op de museumjaarkaart. De vlag uit, zou ik zeggen. Dus, en dat ze hadden een, een QR-code erbij. zijn hartstikke makkelijk, baf. Even met het bank-appje en klaar, klaar is van Rossum. Maar nee, <laughs> want mijn bank-app weigerde deze QR-code te accepteren. En ik kreeg een mededeling dat ik op alle terreinen totaal nieuwe, de nieuwste versie van alle apps moest installeren. Wat gek is, want ik heb verder helemaal geen klachten gehad over die QR-code. Maar wel dus die van die, eh, van die museumjaarkaart. Vervol, als je dat niet werkte, werd je verwezen naar een webpage. Ik denk, nou ja, het is niet anders dan maar naar de webpage. Daar bleek ik te moeten inloggen met mijn e-mailadres eh, eh, e en mijn password. Password. Ik heb nooit een password van de, van de museumjaarkaart gehad. Is dat is wel onzin. Ik zat er nog zo'n tekstje onder password vergeten? Nee, niet vergeten. Ik heb er nooit een gehad. En Ik ga nog een stap verder. Ik wil er ook helemaal geen hebben. Waarom zou de, de museumjaarkaart van mij een password nodig hebben... Om, om mijn betaling te verwerken? Wat is dit voor Lulkoek? Het verhaal is nog niet af. Ik denk, nou ja. Oké, okay, brave burger. Ga toch maar proberen. Paswoord vergeten, dat is niet zo. Je zoekt nog even naar ergens een plek waar je naar mailen kunt... om je verwandwaardiging te uiten. Die is er vanzelfsprekend niet even min behoorlijke telefoonnummers. Dat is ook heel modern. He, dat is, ja, waar gek dat ze telefoonnummers vermelden. Want dan worden ze gebeld. Daar hebben ze helemaal in zin. Dus ik, ik probeer een... een uh, iets met, je moest eerst nog zo'n nummer doen, zodat ze weten dat je niet een, een gevaarlijke, hoe heet het, Russische drone bent. of weet dat de Russische robot bent. Allemaal gedaan. Waarop dat ding uh, tegen mij zegt, kwiek, uh, dit is een onjuist uh, e-mailadres of een vals e-mailadres, maar even vergeten. Hey, hoezo, wat is er mis met mijn e-mail? Maar hoe, waarom besluit dat je museum Jaakaart plotseling dat mijn e-mailadres niet in orde is? Dus ik zo braaf ben. Ik heb het nog een keer geprobeerd. Opnieuw? Nee, met deze valse e-mailadressen gaan wij niet aan de slag. Dat kan maar zo niet. Er moet met een juist e-mailadres en een password ingelogd worden. Waarom moet je überhaupt inloggen om, om een doodnormaal rekeningetje van de museumjaarkaart te betalen? Wat is dat voor onzin? We hebben het er al eens eerder over gehad. Als je zo'n schoen bestelt op dat godvergeten internet, moet je inloggen met een password. Wat doe je dan schoenveter? Nou ja. Maar bij Amazon lukt het je wel heel goed. Daar heb je het zo besteld. Ja, maar Amazon is een top, tip, top bedrijf. Niet waar, daar heb ik volgens mij ook een password, maar dat is interessant. Dat slaat hij op? Ja, ik zal dat verder niet vertellen, maar dat is de naam van onze kat van 100 jaar geleden. En zo'n is ook een heel kort password, dat in principe... en daar heb ik nooit een probleem mee gehad. Want nooit heeft Amazon, en ik doe dat nu al, al 21 jaar, gezegd dat ik mijn password moet vernieuwen. Terwijl de bank, nou, die, die, die, die, je hebt nog niet een nieuw paswoord ingevuld. Of ze beginnen al, ja, wordt wat tijd dat u bij je paswoord gaat uh, veranderen. Nou ja, ik heb al mijn kleinkinderen al een keer gebruikt. En ik heb nog tegen mijn zoon gezegd: Kun je er niet nog wat kinderen bij maken? Dan kan ik, kan ik ermee door. Maar ja, dat kan dus ook niet. Maar goed, het. Uh -uh -uh -uh, die... Het eind van dit verhaal is dat ik drie maal de melding heb gekregen van de museumjaarkaart, dank u wel kaart, dat mijn e-mailadres dat tot oplichterij is terwijl ik er verder nooit enig probleem mee heb gehad, behalve dan bij de museumjaarkaart. Dus ja, ik heb mij nu neergelegd bij het feit, geen nieuwe museumjaarkaart, ik ga maar gewoon betalen wat je moet betalen. Het is een hele sympathieke, leuke instelling. Waarschijnlijk hebben ze een nieuwe internetdirecteur aangesteld, die dacht, we gaan hier eens even pittig aan de slag, inloggen, uitloggen, passwords <lacht> erbij, geen gelul, QR-codes, dus we strooien het er allemaal doorheen. Eh, wat kan ons die voorlossing schelen, die onhandige prutsen, eh, die nooit iets nuttigs... kan. Ik nou. zei: dus ja, ik heb besloten geen museum. museumjaarkaart. Jammer. Wat is een hartstikke nuttige instelling. Ik juich het van harte toe, maar ze hebben zelf hebben ze mij in feite eh, terzijde gezet. Eh. Hoe lang ben je mee bezig geweest? Als je het allemaal nou, ik ben toch zeker ik ben meer dan een uur bezig geweest toen ik het opgegeven heb. Het, wat je kon natuurlijk niet vinden wat fout. O, ongetwijfeld zal een deskundige. Oh, ho, ho. maar dan moet je daar op dat, dat sterretje piemelen, even in, op, in En als je dan zus of zo doet en je leert u niks uit je kop, dan is het zo geregeld dat dat werkt. Dat merk je. Zal bij ben een computerdeskundige. Dat, hoe is het mogelijk dat je. Nee, dat is ook zo'n fabeltje. Ik heb notabene en Apple, dus dat is allemaal zogenaamd mensvriendelijk. Dat hele fabeltje dat computers mensvriendelijk zijn. Dat is onzin. Dat zijn ze helemaal niet. Zodra er ook maar iets heel simpels misgaat, begrijp je er geen kloot van hoe het zit. Echt 0,0. Wat ik wel eens doe, is dat je googelt en dan het probleem intikt dat je hebt. Dus je zou nu kunnen intikken op Google, ik kan museumjaarkaart niet betalen. Hoe los ik dit op? Nou, waarschijnlijk krijg je dan van. Dan moet u een krantenwijk nemen, dan kunt u hem wel gaan betalen, natuurlijk. Het oh, is ja. ja, 59 euro. Ik zou het graag betalen, maar ja, sorry, ze maken het zelf onmogelijk. Nou, misschien dat ze nu naar aanleiding van deze oproepje op op gaan bellen. Ik heb geen idee, maar ik, ik, het was diep frustrerend. Waarom? Waarom sturen ze niet een doodgewoon rekening? Is dat ik het doodgewoon betaald heb? Ja, een accept Giro? Bijvoorbeeld. Ja. Ja, om maar een hm. kleinigheid te noemen. Met zo'n eindeloze cijfercode die je dan ook ja. nog goed moet overtypen natuurlijk. Ja. Nou, we kwamen hier dus op de, vanwege de bank. Ah, die vanwege de, de, de, de bank. De Rabobank die de kleine kantoortjes dicht gaat doen. Precies, sorry dat ik weer helemaal afgeleid ben. Ja. Door de, omdat het ook weer aansluit bij mijn... Dat eeuwige zeik dat alles veel makkelijker is geworden door het internet. Helemaal niet. Eh? Vroeger kon ik dit heel normaal betalen, maar nu... Eh, wel, inloggen, hè. Heeft u ingelogd? Nee, ik heb niet ingelogd. Waarom zou je in godsnaam in moeten loggen om een schoen te kopen... of een of 59 euro aan de museumjaarkaart te betalen? Wat is dat voor onzin? Nou, oké. Okay. Ja, en altijd was er wel een bejaarde die dan zij opstond en zei... Van, ja, waarom was dat nou? Wat maakt het de Rabobank uit om in zo'n kleine gemeente, zo'n dorp waarschijnlijk... Twee keer in de week een ochtendje, een kantoortje open te houden. Niks. Dat was allemaal wegbezuinigd, meneer. Ik voel dat, ik heb er wel eens iets van gezegd, niet dat dat enige invloed heeft gehad. Wat natuurlijk. zei Barbara Baarsma daarover? Dat heb je vaker mee in tafel Ja, zitten. zeker. Maar die, daarmee heb ik dit probleem nooit besproken, oh. moet ik eerlijk zeggen. Die kennen. gaat daar misschien nog niet over. Dit, dit speelt ook alweer jaren geleden. Oh ja. Maar ik voel het zo'n, ja, zo'n daad van, van, van klantonvriendelijke kinderachtigheid, waar je denkt, hoe is dat nou nog mogelijk? Ja. Of hey, al die banken die al een virus uur middags dichtgaan omdat ze het geld moeten tellen, als ik het goed begrepen heb. Allemaal dat... die rare, ja, van, van, van, totaal klantonvriendelijke operaties. Hmm. De lokale partijen hebben wel flink gewonnen, hè? Nou ja, die hebben redelijk gewonnen. Het aandeel de lokale partijen is toegenomen. Dat is nu iets meer dan, meer dan 30 procent als ik het wel heb. Daar kun je natuurlijk heel uh, genuanceerd over denken. Want natuurlijk, je ziet wel eens van die vertegenwoordigers van de lokale partijen dat je denkt, nou, eh, ik weet echt niet of de betrokkenen fatsoenlijk gealfabetiseerd nee. is. Ze hebben vaak een houten ja. been. Nou, een houten been, dat heb ik nou, kan ik me nou niet herinneren. Maar het zijn ook vaak issues ja, die heel erg lokaal zijn. De tegels liggen scheef en zo, dat soort van werk. Ja. Tegelijkertijd zijn het vaak heel effectieve partijen, omdat ze wel lokale gevoelens vertolken en vertalen naar de politiek. Dus in die zin zou ik het ook bepaald niet willen veroordelen. Het, het is in allerlei opzichten is het een gunstige ontwikkeling, maar ook dat heeft minder goede kanten. En natuurlijk, ja die gemeentes die, want we moeten nog even door, dat de overheid de gemeentes bepaald niet in het zonnetje gezet heeft. Uh, die gemeentes zijn natuurlijk geplaagd door een overheid, kijk de, onze overheid, daar hebben we het vaak over gehad, had in de afgelopen pak en beet 15, 20 jaar een kleine slagvaardige overheid. Dus daarvoor moet je zorgen dat je zo efficiënt mogelijk opereert. Het mag niet te veel geld kosten. Maar er zijn problemen, hele vervelende problemen, jeugdzorg. Die zijn niet zo makkelijk weg te organiseren en bezuinigen. Ook niet, Weet je wat we doen? Die doen we over aan de gemeente. Hartstikke handig. Ja, de overheid is van het gedonder af. De problemen gaan naar de gemeente, die weet ze ook niet op te lossen. En bovendien, met de verhuizing van het probleem naar de gemeentes, wordt er ook nog lekker bezuinigd. Hebben snijden al gauw Twee, driehonderd miljoen uit het budget, dat is helemaal geen probleem. Denk aan de, w, de WMO. Hè? En de jeugdzorg de, de, de, de Ja, de, de jeugdzorg is daar volgens mij een onderdeel van wetmaatschappelijke ondersteuning. Ja, als je natuurlijk alle problemen over de schutting gooit bij en zegt tegen de gemeente... Toedeloe, wij hebben er geen last meer van. Ja, dan krijg je dus ook dat de gemeente dingen moet oplossen met minder geld... Waarvoor ze vaak helemaal niet de competentie hebben, dat, dat is natuurlijk een, een heel vervelend probleem. Dan komt er nog bij dat, zodra er een belangrijke kwestie is, zij COVID, zij Oekraïense immigranten, niet waar, dat plotseling niet de gemeentes zit moeten regelen, hè? die daar in principe misschien wel toegerust toe zijn, dat wordt de veiligheidsregio. Hè? Dat, dat iedereen tegenwoordig weet wie Bruls is en hem onmiddellijk herkent, ja. dan komt dat die chef is van een veiligheidsregio, of geloof zelfs van alle ja. veiligheidsregio's. En burgemeester van Nijmegen. En burgemeester van Nijmegen, zo op zijn veiligheidsregio op zichzelf, zal ik maar zeggen. Ja, maar dat zijn allemaal dingen waardoor je zegt, maak het die gemeentes, als je ze dan zo bela als je ze belangrijk vindt, laat ze dan niet in de steek. Laat ze budgettechnisch niet in de steek en laat ze beleidsmatig niet in de steek. En dat is wat de overheid gedaan heeft. Gewoon uit lullige gemakzucht en bezuinigingsdrang. He. Dit is het eerste kabinet sinds mensenheugen is niet waar wat niet de hele dag zit te lullen over die bezuinigingen die zo ontzettend noodzakelijk zouden zijn. Dan moeten we moeten maar even afwachten of ze dat geld ook op verstandige en goed controleerbare wijze gaan besteden, want het, het is al met al toch wel duidelijk dat dat op regeerakkoord een vrij rommelige boel was. Maar dus de gemeentes hebben het niet makkelijker gekregen. De gemeentes hebben het veel moeilijker. Er wordt meer van gemeentes verwacht voor minder geld. En dat is een hele betreurenswaardige ontwikkeling. Op het gebied van de wmo en de, jeugd, de jeugdzorg is natuurlijk nog veel te doen, maar ik heb ook het idee dat er wel maatwerk ontstaat, want iedere gemeente heeft daar een andere aanpak, dus je zou kunnen bepleiten ja, dat dat goed is. Ook heel een slechte aanpak, maar de jeugdzorg ja. is natuurlijk een etterende wonde, die, die niet van vandaag of gisteren is, maar voor nee. zover ik sommige, sommige gemeenten is, is dat al decennia is dat een gigantisch ja. onoplosbaar probleem, ook omdat er veel te veel instanties zijn. Nou ja, sommige gemeentes zeggen: wij selecteren een aantal aanbieders en daar moet je uit kiezen hè, als, als hulpbehoevende. En andere gemeentes laten het gewoon aan de markt. Dus iedere partij die denkt. Ja, in... ik zou zelf zo weinig mogelijk op dit punt aan de markt overlaten. Ja, maar dan mag dus wat, de gemeente zelf beslissen. Alles wat we daarover geleerd hebben, blijkt eigenlijk dat de markt misbruik maakt van dit soort van situaties. We hebben dat bij het persoonsgebonden budget gezien. Je ziet dat steeds opnieuw. De overheid heeft een aantal essentiële taken te vervullen in een fatsoenlijke samenleving. En die kan niet al die taken afstoten op grond van vragen, efficiëntie, overwegingen of op het feit dat ze zeggen, weet je wat, we laten de gemeente's al die problemen opknappen. Nee, dat kan niet. Je kunt de gemeente's wel vragen uit op te knappen, maar niet nadat je nog eens lekker bezuinigd hebt. Hè? Dan kost het ook meer geld om dat te doen. En hou op met dat concentratiebeleid van die gemeentes. Dat is een ontzettend surf. Ja. Er ligt nu weer een plan hè, om inderdaad op de jeugdzorg te bezuinigen verder bij VNG. Ja, ik, ik, ik zou zeggen, onderzoek dat nou eens eerst hoe dat in elkaar zit... en waarom het zo ongelooflijk slecht werkt. Ja. Dan sprak ik een lokale politicus en die zegt het is makkelijker om als raadslid uh, potentieel raadslid op een lokale lijst te komen dan op een landelijke lijst. En mensen hebben er ook vaak meer zin in, omdat bij het CDA bijvoorbeeld, als je dat wil en je, je, je doet iets geks als lokaal raadslid, dan zit je meteen landelijk in de publiciteit. Ja, ik denk wel dat dat zo is natuurlijk. Ik denk dat de vlotste manier om in de gemeenteraad te komen is zelf een partij oprichten. Ja. Ja, ik denk, je kunt het je zo voorstellen. Uh, Utrecht nog dynamischer. Even kijken, wat is de afkorting daarvan? Utrecht, UN, ja, dat is best lang. Utrecht nog dynamischer. UND, Utrecht ja. nog dynamischer. Ja. UND, ik zie het alleen maar voor mijn grote neonletters. En, uh, wij pakken echt aan. Uh, <laughs> nu doorpakken, Een ja, flink aanpakken. Uh. Keihard, aan. Keihard, Keihard aanpakken. aanpakken. Ja. Ik was even, was ik vergeten keihard heb je, ik zag opstelde laatst weer in een interview, heb je gezien, helemaal grijs geworden, hè? Heb je dat gezien? Ja, dat komt dat hij haar ook keihard aangepakt, ja. dat zal het wel zijn. Hij stoppen met keihard verven, denk ik. Hij ja. was in één klap grijs. Oh, ja, dat, dat, dat, dat, dat ruikt wel naar verven. Ja, dat lijkt me wel. Ja, tussen haakjes wil ik dat ook. Mensen houden toch op met uw haar te verven. Dat is nog een van de meest kinderachtige dingen die een mens kan doen. Wat ja. Geldt ook voor vrouwen, neemt u mij niet kwalijk. Ja. Maar goed, die politicus van, er was een CDA-politicus die zei, ja, wij, wij vinden het heel lastig om aansprekende types uit de, uit de gemeente te krijgen. Die gaan allemaal naar die lokale partij, want dat is het lekker makkelijk. Ja. Daar hebben we last van gehad nu, ja. zegt hij. Ja, maar dat ligt dan misschien toch ook wel een klein beetje aan die, aan die lokale vertegenwoordigingen van die landelijke partijen. Ik weet niet precies hoe dat selectieproces in zijn werk gaat, maar ja... Eh. Dat, dat moet je niet te moeilijk maken, lijkt mij. Er nee, is natuurlijk nog een ander probleem. Bij mijn weten er zijn er ontzettend veel wethouders die tussentijds aftreden. Ik weet niet hoe hoog dat percentage ligt, maar ik heb het als gelezen... en het is frappant hoog. Dus kennelijk is kennelijk ook de bestuurlijke structuur van die gemeentes... Die, dat, dat, gaat niet, dat gaat niet geweldig, laat ik het zo zeggen. Hmm. Ja, en het CDA heeft sowieso klappen gehad. Hè? Ook de boeren lopen weg ja, bij de partij. Ja, die heeft, hebben honderden raadsleden hebben die in principe verloren... Maar we hebben nog steeds, dacht ik, de meeste raadsleden. Waren dat te veel, was dat toch de VVD? Ja. Die ook trouwens uh, fors wat raadsleden heeft uh, verloren. Volgens mij hebben alle uh, grote partijen wel verloren. Uh, ja. SP heeft sowieso flink verloren. Ook in niemand de grootste. Hè? Ja. Dat is een aardverschuiving daar. Ja. Nou, de Partij van de Arbeid is een heel klein beetje gewonnen in Amsterdam. Ja. Als ik het wel heb, maar dat kun je natuurlijk niet... Kun je niet langer een grote partij noemen. Dat nee. is het is niet bij Nee, een traditioneel grote partij. Maar heb je ploemen gezien? Want die, als je haar verkiezing... ja, die was in, die was in alle staten van, van vreugde... omdat ze daar in Amsterdam de grootste waren geworden. Hé, hey, Pipi Hoe vond je die reactie? Nou, van een tikkeltje overtrokken. <laughs> ik zag ook door omstandigheden de reactie van de Utrechtse PvdA... die hebben één zetel gewonnen. Nou ja, het, het leek net alsof ze de derde wereldoorlog gewonnen hadden. <laughs> He, het, het was ongelooflijk, werkelijk. Dus ze denken eindelijk, we bestaan nog. Ja, dat zal wel een rol spelen als je dan een beetje wint. Alleen. Maar je weet dat bij dit soort van verkiezingen... weet iedereen wel een of de te bedenken... waardoor hij gewonnen heeft... Het moet al heel slecht geweest zijn, wil je niet ergens een klein beetje hebben gewonnen. Je ziet trouwens wel, dat zag je ook in Amsterdam, dat een aansprekende eh, politieke leider, dat is die mevrouw Moorman, dat dat enorm effectief is. Paswoord vergeten, nee niet vergeten, ik heb er nooit een gehad. Het moment waarop die Battle of Britain officieel begint, daar waren natuurlijk al allerlei Schermutselingen in de lucht geweest, maar het moment waarop die Battle of Britain officieel begint, is 13 augustus 1940 door de Duitsers Adlertaak genoemd. Maarten hem over de Tweede Wereldoorlog. Waarom niet? Eh. Download het luisterboek via de link in de beschrijving.